De Rapid Collagen Infusion is een snel werkende multifunctionele uh, formule. Hij gaat de strijd aan met uh, rimpels, verlies van veerkracht van de huid en stimuleert de gezonde hydratatieniveaus. Het is uh, een uh, herstellend uh, product voor jeugdige uitstraling uh, en door deze werking uh, van onder andere hyaluronzuur, kamille, valkruid en lecithine die erin zitten.